Initiatief op vergunning, waaronder geluidsoverlast, dan is het toch ook belangrijk dat de gemeente initiatieven überhaupt toetsen op uh, bepaalde wet- en regelgeving. Omwille van bijvoorbeeld rust in de wijk of dat er geen alcohol geschonken wordt, alcoholvergunning. Dus het is, het is toch ook begrijpelijk dat uh, voordat zo'n initiatief wordt goedgekeurd, dat daar ook naar wordt gekeken. Dus of het overlast voor anderen kan veroorzaken of als het om alcohol gaat en dat soort dingen. Of als het uh, een, een bouwtechnische ingreep heeft, dat het goed in elkaar zit, dat het niet kan instorten of gevaar kan leveren. Dat dat voor initiatiefnemers, dat die daar wel over moeten nadenken. Jij zegt eigenlijk die regels zijn er niet voor niks, die zijn er ook nodig. Ja. ja ik Checklist. Denk, uh, checklist. Uh, ja, dat zou je, zou je een checklist kunnen noemen. Uh, het past eigenlijk heel goed bij wat je, uh, wat je zegt, de discussie die aan de initiatiefontwikkeltafel gevoerd wordt. Daar is dit natuurlijk een argument voor. Wat meneer uh, zei is ook helemaal waar. Dat is precies waar we met elkaar naar het zoeken zijn. naar Hoe kunnen we elkaar zowel in taal vinden als in de plannen die we gaan maken. Mag ik jullie half uur hartelijk bedanken vragen om in te gaan zitten. Zodat Rinske uh, misschien hier wel een af, afsluitende conclusie aan zou kunnen verbinden. Was het volgen Rinske? Het, voor mij wel. Ik ja? hoop dat het voor het publiek te volgen was. Maar ik vond het wel erg leuk om te zien. Uh, wat we wilden laten zien is dat je... Uh, vanuit die verschillende invalshoeken, iedereen heeft zijn eigen denkraam, het financiële denkraam, het denkraam van uh, het algemeen belang, hè? Zo, want zo zie ik eigenlijk het denkraam van de gemeente en het denkraam van de sociaal ondernemer die gewoon iets wil bijdragen aan de stad. Uh, iets heel specifieks, in dit geval een gedichtensnoer. En uh, uh, wat je zag in de discussie is dat het van de sociaal ondernemer ongelooflijk veel wordt verwacht. want je moet uh, er werd vanuit die paradigma's gezegd, ja, draagvlak, je moet draagvlak zijn, want anders dan, dan kan het niet. En uh, het moet uh, financieel bestendig zijn, want anders dan kan het niet. En je moet dus heel erg veel verschillende capaciteiten hebben als sociaal ondernemer. Je moet een duizendpoot zijn, je moet financieel inzicht hebben, je moet mensen aan je weten te binden, je moet vertrouwen kunnen werken, je moet overlopen. En uh, wat hier nu niet echt kon gebeuren, omdat we uh, niet helemaal een natuurgetrouwe situatie hebben, maar is dat je in die gesprekken, ook vanuit het paradigma van de gemeente en van de bank en van dieren, dat je kunt kijken wat kan ik doen zodat jij in dit geval weer een stap verder komt. En dat kan heel breed zijn. Um, uh, en, en dat is eigenlijk voor mij in essentie een faciliterende opstelling, en dan ga je elkaar beter verstaan. Dus wat kan ik doen vanuit mijn positie, zodat jij op jouw manier weer een stap verder komt? En, uh, en terwijl je niet zegt: ga jij op mijn manier jouw initiatief doen? Nee, het is jouw manier, het is niet mijn manier. Ik zou het heel anders hebben gedaan. Uh, maar het is jouw manier, en ik ga er eigenlijk ook niet over, want jij gaat het gewoon doen. Maar kan ik? Iets bijdragen vanuit mijn positie, zodat jij weer een stap verder komt. Het is echt bundelen. Dat is het mooie. Ja. Je laat iedereen in zijn waarde, zowel de financiële sector als de bewoner. Je laat je in waarde. Je kijkt waar de kracht is. En dat breng je samen voor de delen de win-win waar we waar het nu ook over hebben. Ja, ja. En, een, en een ander punt wat mij opviel is dat er werd gesproken over een initiatievenbudget, Er werd gesproken over een, budget, gesproken over een uh, stimuleringsfonds. En dat is hartstikke fijn, die hebben we voorlopig ook allemaal nog nodig. Uh, en tegelijkertijd zijn die subsidie instrumentaria ook nog manieren om het in die aparte wereld te houden. Want het zijn geen opdrachten zoals je zaken doet met uh, uh, professionals in, in de andere hoek. Dus, uh, en en nou ja, daar moeten we ons van bewust zijn, dat, dat initiatiefbudgetten heel erg belangrijk zijn om dingen nu te helpen opstarten... Maar dat we ook andere instrumenten moeten gaan ontwikkelen om zaken te gaan doen. Maatschappelijk aanbesteden, opdrachtverlening, gelijk. Want, want subsidie is nog, toch nog. kan op den duur een beetje ongelijkwaardig blijven. Dan blijven we met leuke projectjes en ook nog een budgetje voor. Nee, dat is mijn werk. Ja, volgens mij, je zegt twee dingen. Maar is het laatste wat je zegt een opgave voor ons allemaal, voor de hele maatschappij om te gaan zoeken naar nieuwe manieren om maatschappelijk te kunnen ondernemen in plaats van dingen vanuit de studie te doen. Ja. En het andere wat je zegt is misschien een mooie om, uh, om jullie mee uh, te bedanken en naar huis te sturen vandaag. Kun je op zoek gaan naar als er wat voor initiatief is om je heen, wat jij vanuit jouw eigen rol kunt doen om de ander verder te helpen. Neem dat mee. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Je hebt nog een vraag? Ja, dat, oh, dat is een hele goede. Goeie. Goeie. Ja, kom nog even terug, dat is misschien yeah. wel, uh, wel leuk. Toch? <totstuk> ja, dankjewel voor jouw allechtijd. Deze mensen. Is echt... Barbara is de enige die uh, <totstuk> echt is <totstuk> van uh, gedachtenleven.com. Misschien, <totstuk> misschien ja. even even het kort dat jou kan doen. Barbara, gedachtenleven.com, dat weten ja. we. Wie ben je echt? Oh, ja. Wie is echt? Ik ben <totstuk> ja. uh, de wijkregisseur in Fleuting Meer. Wel, ja, mijn in het echt. Maar er... je hebt het een beetje uitgegroot. Ja, dat was de vraag. Ik ben uh, initiatiefnemer en bewoner in de Leidse Rijn. En, uh, dus, uh, 95% van wat ik zei was waar. En, uh, en het buurthuis? En het buurthuis, het buurthuis. Maar wij, het buurthuis is ook was ook waar. Ook waar, ook waar. waar. Ja. Maar de frustratie was een stuk minder waar. Helder. <laughs> ik, ik ben accountmanager voor het midden- en klein in de regio van Nieuwegein. Dat gaat het overtrekken. Uh, een beetje waarheid getrouw, een beetje uh, uitgekort. Ja. Toch? Ja. Ja. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. <applaus> Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!